Welkom iedereen bij deze parallel sessie over sturing geven aan transities via een interbestuurlijke en gebiedsgerichte aanpak. Um, ja, uh, ik ben Emile van Haars, onderzoek ruimtelijke economie bij het PBL en betrokken bij het onderzoeksprogramma Regio Deels voor Brede Welvaart. Uh, dat ook deels gaat over interbestuurlijke samenwerking. Um, sturing geven aan transities is uiteraard lastig uh, vanwege de aard van transitievraagstukken. Dus het gaat om veelomvattende veranderingen over een lange tijdsperiode. Uh, deze veranderingen moeten plaatsvinden op meerdere treinen tegelijkertijd. En er zijn veel onduidelijkheden en onzekerheden, ook omdat er vaak veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Um, dus ja, ga maar eens aanstaan. Um, en het doel van deze sessie is om tot een aantal lessen te komen op dit punt. Op basis van ervaringen die zijn opgedaan in twee interbestuurlijke programma's. Die allebei draaien om een transitievraagstuk. Uh, dus in deze sessie hebben we vertegenwoordigers vanuit uh, twee programma's. Uh, enerzijds, dus vanuit het programma 'Het Gasvrije Wijken, waarbij verduurzaming van de gebouwde omgeving centraal staat. Uh, en specifiek de warmte-transitie. Dus we hebben Prisca Meesters in deze sessie, uh, coördinerend beleidsmedewerker uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en coördinator monitoring van het programma. En Maarten van Schie, onderzoeker ruimtelijke processen en modellering bij het PBL. En betrokken bij het onderzoek dat het PBL uitvoert naar het programma Wijken op verzoek van het ministerie om in te werken. Um, en anderzijds twee vertegenwoordigers vanuit het interbestuurde programma Vitaal Platteland. Uh, dat in, in, in maart dit jaar formeel is afgerond. Um, nou, binnen dit programma ging het om het aanpakken van een aantal belangrijke opgaven die spelen in plattelandsgebieden. Rond bijvoorbeeld voedselproductie, stikstof, biodiversiteit, water, uh, leefbaarheid. Allemaal uh, zaken die, uh, die frequent in het nieuw zijn. Um, en vanuit dit programma doet Karel Nobber mee aan deze sessie. Strategisch adviseur bij Waterschap A en Maas. En bij de Unie van Waterschappen. En vanuit beide rollen uh, was hij betrokken bij IBP Vita-Polokland. Uh, specifiek bij de uitwerking van de aanpak voor het gebied Zuidoostelijke zandgronden in, in Noord-Brabant. Uh, Limburg. Um, en hetzelfde gebied heeft onlangs de status gekregen van Novi-gebied. En Karel treedt nu op als kwartiermaker van dit Novi-gebied, uh, de Peel. Um, ook is Hido Huizing uh, aangeschoven. Uh, die zal u zo, zo ook zien. Um, Onderzoeker, in integrale beleidsanalyse bij het PBL. En projectleider van de leer- en evaluatie die wij hebben uitgevoerd van het IBP Vita-Pavlot. Um, en ten slotte zal u uh, Petra van der Kooij op uw scherm zien, ook onderzoeken bij het PBL en uh, uh, betrokken bij het onderzoek naar het uh, programma Aardgasvrije Wijken. En zij zal de chat in de gaten houden en af en toe uh, punten uit de chat inbrengen in de discussie. Um, nou, de bedoeling is dus om een aantal lessen te trekken over geven aan transities aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan in die twee programma's. Uh, en de opzet van de sessie is als volgt. Ik zal zo... Eerst nog even kort iets zeggen over de theorie uh, en daarna op basis daarvan een stelling poneren. Uh, daarna zullen Priska, uh, Karel, uh, Maarten en Hiddo een eerste reactie geven op deze stelling. En na deze eerste ronde langs de, de panelleden zullen we een aantal, op een aantal punten wat dieper ingaan. En ik wil ook graag uh, genoeg tijd overhouden om punten uit de chat in te brengen in de discussie. Uh, nou. Er hebben zich 160 mensen ingeschreven voor deze deelsessie, dus uh, ik denk niet dat die er allemaal zijn, maar ik verwacht wel een levende chat. Um, dus Peter houdt de chat in de gaten en zal, op, uh, zal er wat punten uitpakken. Um, nou, om kwart voor vier strikt moeten we terug zijn naar de, uh, in de plenaire sessie en dan zal ik ook enkele interessante inzichten uit deze sessie terugrapporteren aan, uh, aan het plenaire panel stukje theorie. De belangrijkste uitdagingen bij het sturing geven aan transities uh, bij, bij een interbestuurlijke en geschichte aanpak zijn uh, die balans tussen enerzijds ja, doelgerichtheid, voortgang en anderzijds flexibiliteit, zoeken, aftasten um, en het schakelen tussen die bestuurlijke, twee bestuurlijke schaalniveaus. Dus, en op een manier waarop die de, de, de aanpak van de transitieopgave vooruit heeft. Um, de volgende slide, graag. Um, ja, uh, the in de the theorie is de the rolverdeling tussen Rijk en Regio vrij helder. In de the theorie, dat contrasteert wellicht met de praktijk, daar zullen so we we'll het zo um, over hebben. Maar de theorie well, zegt, nou, Rijk uh, zet de grote lijnen uit, werkt aan het creëren van de juiste voorwaarden... Uh, Zorgt dat, uh, uh, dat ervaringen die worden opgedaan in de regio's worden meegenomen in het beleid. En in die regio krijgt uh, de transitie vervolgens concreet vorm. En de overkoepelende visie vanuit het Rijk wordt daar dus vertaald in een specifieke opgave voor het gebied. En daar vinden uh, allerlei innovaties, experimenten, pilots, uh, field labs plaats. om te zien wat nou het beste werkt. Um, nou, de theorie legt dus veel nadruk op het, op het richting geven aan transities. En om ook, ook al dat, dat aftasten, zoeken, leren, bijsturen, wat allemaal onderdeel van de transitie. Uh, om dat ook op, tot op zekere hoogte uh, te structureren. Um, nou, dan komen we bij de stelling uh, die op de volgende slide staat. Um, voor de aanpak van transitieopgaven moet de Rijk en Regio een richtinggevende visie formuleren die niet vrijblijvend is. Zo nodig ook dwingend optreden. Um, nou, deze, dit, dit is een aftrap. Um, dus ik ben benieuwd um, wat onze panelleden hiervan uh, van vinden. Uh, en we beginnen bij, bij Priska uh, um, En vervolgens uh, zal ik Parel uh, uh, uh, uh, ook zijn visie geven. Uh, dankjewel, Emiel. <coughs> en ten eerste, hartstikke leuk dat ik uitgenodigd bent om uh, vanuit het programma Uitgaatsvrije vrijwijk hier uh, een bijdrage aan te leveren. Um, en ik vind het ook uh, met name even terugkomend op de titel van deze sessie. Sturing geven aan transities via gebiedsgerichte interbestuurlijke aanpak. Uh, daar wil ik allereerst even op reflecteren, want sturen vind ik eigenlijk in, in een transitieopgave wel een beetje een dubieus woord. We uh, sturen natuurlijk wel, maar we sturen ook heel veel niet, want dat is nou juist waar we met z'n allen mee bezig zijn. En sturen suggereert ook dat je weet waar je naartoe gaat. En uh, eigenlijk, uh, om maar even een, een soort van metafoor te gebruiken, uh, zijn we op dit moment nog een beetje aan het varen in de mist. En als je aan het varen bent in de mist, dan, dan zet je je zintuigen op scherp. Uh, je bent voorzichtig, maar je probeert wel koers te houden. En uh, vooral ook door te gaan en niet te stoppen op het moment dat je denkt van, moet ik nou linksaf of rechtsaf? Uh, dus je, je zal niet altijd de meest korte route en ook niet direct de juiste route uh, nemen. Maar je moet niet bang zijn om af en toe eens misschien een verkeerde afslag te nemen en dan vervolgens weer daarop bij te sturen, te reageren en acteren. Dat wilde ik even vooraf uh, uh, meegeven aan, uh, aan de titel. Um, dat kan ik gelijk ook weer verbinden aan hoe wij binnen het programma aardgasvrije wijken mee bezig zijn. Uh, wij hebben in 2018 eigenlijk een, een, een vrij open opdracht gegeven om van start te gaan met een uh, hoop geld. Uh, en uh, zorgen dat er uh, uh, wat gaat gebeuren in de gebouwde omgeving via uh, de opdracht... Uh, um, die gericht was om leren om een inrichting te geven aan hoe de wijkgerichte uh, aanpak om tot de wijk te komen kan worden ingericht en opgeschaald. We hebben toen een redelijk vliegende start moeten maken. En eigenlijk lopend het programma zijn we veel meer, hebben we onze koers uh, weten te vinden. En juist ook omdat wij een leerprogramma zijn en we leren door te doen, en dat doen doen we vooral via proeftuinen, uh, zijn we uh, aldoende uh, informatie en, en, en lessen en leerervaringen op uh, aan te halen. En dat is dus eigenlijk ook de basis van ons hele programma. Uh, we organiseren dat gemeenten zelf gaan leren, maar ook dat gemeenten onderling uh, leren. Uh, we willen mogelijk maken dat als ze tegen knelpunten uh, of barrières aanlopen, dat ze die bij ons kunnen kunnen neerleggen. En dat wij dan deze kunnen vervolgens agenderen op de juiste tafel en waar mogelijk ook helpen om te komen tot een, een oplossing daarvan. Echter, wij zijn echt een leerprogramma en wij zijn dus ook niet beleidsmatig uh, verantwoordelijk voor het realiseren van, uh, van het oplossen van het knelpunt. We kunnen daar wel uh, een bijdrage aan leveren. Ehm... Um... Daarnaast wil ik eigenlijk ook nog even reflecteren op uh, een van de belangrijke doelen van ons programma. En dat is te komen via leren tot, tot opschalen. We moeten dus leren hoe een en ander werkt. Uh, en dat vertalen dan weer naar van ja, kunnen we dit uh, vertalen naar, naar ja, templates, frames, whatever. Om tot opschaling te komen. Maar vervolgens kijk je ook weer van die opschaling terug naar ja, wat moeten we nou eigenlijk leren. En dat maakt, maakt het hele proces wel vrij eh, complex. Um, en het kost allemaal tijd. En dat is ook uh, iets wat, wat denk ik heel belangrijk is in een, een transitieproces. Um, je hebt tijd nodig om te leren. Um, ik ben dan zelf binnen het programma verantwoordelijk voor het monitoren. Nou, via het monitoren halen we alle lessen, signalen en leerervaringen op in de proeftuinen. Vervolgens brengen we die in eigenlijk uh, via één poot van ons programma naast de proeftuin. Dat is dan het beleidspoor, zodat die uh, knelpunten ook ge geagendeerd worden. En mogelijk tot een oplossing uh, gebracht uh, gaan worden. En dat zie ik eigenlijk een beetje ook als stap tussen het leren, het monitoren en vervolgens komen tot opschaling. En hoe die opschaling er dan vervolgens uitziet, ja, dat is nog even uh, lastiger. Dat leren hebben we echt wel in het programma nu goed uh, georganiseerd. Maar de volgende stap tot opschalen is nog best wel uh, een lastige. Dat is even mijn eerste uh, reflectie. En ik denk dat ik uh, straks uh, al praten nog wel met wat andere dingen uh, binnen ons programma als voorbeeld kan gebruiken. Ja, hartelijk dank uh, Priska. Ja, ja. Nou, mooi dat je ook nog uh, eventjes terug een yeah, korte uh, kritische noot kraakt bij de titel. <laughs> um... Karel, uh, uh, jouw eerste reactie op de stelling uh, en misschien ook op het verhaal van Chris. Ja, dat is uh, wel heel herkenbaar. Met name het woord zoektocht. Uh, dat vind ik uh, ja, dat is heel, heel duidelijk ook uh, gaande in het uh, doven gebied te We zijn eigenlijk met z'n allen uh, op zoek naar hoe pak je nou die grote maatschappelijke problemen aan. En niemand weet het precies. Iedereen kijkt naar elkaar en uh, leert van elkaar en doet dingen met elkaar. Uh, en ja, de de Pil is juist ook om daar wat meer richting aan te gaan geven en wat snelheid aan te geven. Die snelheid is gewoon nodig. Er zijn gewoon echt grote maatschappelijke opgaven te doen in de Pil, uh, ja, die echt uh, te maken hebben met, uh, met gezondheid, met uh, waterkwaliteit, met de stikstofdenken, nou, de problemen die jullie allemaal wel kennen. Uh, maar ja, de, de samenhang ertussen en de gezamenlijke aanpak daarvan, ja, dat is nog, nog helemaal niet zo duidelijk hoe je dat nou moet gaan doen. Uh, uh, Jullie noemen uh, een visie maken voor het gebied. Uh, ja, is dat nou de oplossing? Ik denk dat dat kan helpen hè, als een soort startpunt om als overheden gezamenlijk in gesprek te raken over uh, ja, wat nou urgenties zijn, wat opgaven zijn binnen het gebied. Maar het is lang niet voldoende, ik, ik noem het niet voor niks startpunt. Ik denk dat er gewoon veel meer uh, zou moeten gebeuren dan alleen maar een visie. Die visie die hebben wij ook in de Peel, Peel ligt trouwens op eh, de grens van Brabant en Limburg. Eh, Oog en droog, eh, arm, eh, arme zandgronden, eh, ja, daar ontstaan die problemen natuurlijk ook door. Het is natuurlijk een gebied wat bijna met de hand is ontginnen. door alle pioniers van de Peel. Eh, en eh, waar een economisch zeer welvarend eh, landbouwgebied eh, is ontstaan met eh, ja, de, de meeste koeien, varkens, kippen van uh, Nederland denk ik bij elkaar uh, en ook van uh, Europa en de wereld daarmee, uh, heelal ook dan hè, want dat moest ik ook altijd zeggen. Um, ja, en, en, en uh, dat bepaalt ook gewoon uh, uh, de problemen die zich voordoen. Het gaat economisch natuurlijk best goed met een aantal regio's binnen de pil, maar je ziet gewoon ook die problemen ontstaan waar eigenlijk geen problemen uh, zijn. Dus die balans is er. Toch wel uh, behoorlijk uit. En um, ja, om die balans terug te brengen is een visie eigenlijk onvoldoende. Ik denk dat we um, ja, daardoor, om, om uh, inderdaad wat meer snelheid en richting te gaan maken, zul je uh, binnen de pil uh, het nodige moeten gaan doen. Uh, maar ook tussen pil en regio uh, en rijk het nodige moeten gaan doen. Uh, en als je dan kijkt naar binnen de pil, uh, ja, tot nu toe is het wel heel erg een overheidsfeestje. Uh, in, de, in het programma Vitaal Pattaland. Ook de Novi aanpak, er zaten veel uh, overheden aan tafel. En nog geen maatschappelijke organisaties, geen economische netwerken, geen financiële instellingen. En ja, het, is, het is onmogelijk, denk ik, om alle problemen op te lossen zonder die partijen. Dus dat is denk ik de eerste stap, die je ook zonder visie goed kunt doen. Laten aanhaken van al die partijen. Uh, andere uh, ding binnen de pil is dat. Uh, alle trajecten die daar lopen, we hebben geïnventariseerd. Er lopen meer dan 150 trajecten binnen de pil. Die haken aan de transities. Met overlap, met uh, ja, hier en daar ook dubbeling. En als, als, als regiopil zullen we die toch meer bij elkaar moeten brengen. Nou, dat is denk ik ook een van de opgaven van Novi de pil. Om dat meer voor elkaar te gaan krijgen. Dus niet die de dingen gaan overnemen. Maar wel uh, met interventies zorgen dat die... Uh, trajecten meer bij elkaar. Nou, dat is zeg maar binnen de PIL. Ik denk dat ook uh, tussen uh, Rijk en de PIL dat daar ook een aantal dingen nog uh, gebeuren. Wat je gewoon merkt is dat. Uh, merkt het, het straks al bij uh, de presentatie van hans Momma's die dan doet alsof vanuit Den Haag uh, je iets kunt uh, uitstorten over de regio en dat de regio dat dan moet gaan doen. Nou, ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in. Uh, dus. Uh, uh, Taal, eh, tempo, focus van Rijk en regio, die, die verschillen nogal. Taal bij het Rijk is heel erg gericht op eh, ja, het invullen van moties, eh, internationale verplichtingen, eh, concepten. Terwijl eh, als je kijkt naar de lokale partnerschap, om, ja, hoe zorg ik nou dat, dat ik mijn hoofd boven water hou. Hoe zorg ik dat er voldoende uitvoeringskracht is om de dingen te doen die we moeten doen. Hoe zorg ik dat de boer die bij uh, de wethouder aan tafel staat en moet stoppen met zijn bedrijf een toekomst heeft? Hoe zorg ik dat de mensen in de streek wonen? En ja, taal, uh, tempo en focus zijn daardoor best wel verschillend. Ik denk met land. Ja, dat we al die, die twee cirkels lokaal en uh, landelijk wat meer bij elkaar hebben gebracht. Maar er moet nog veel, veel meer gebeuren, denk ik. Het tweede punt is uh, ook echte rijksbetrokkenheid. Is, Superbelangrijk. Het Rijk zegt: we gaan meerjarig een uh, samenwerking aan met, uh, uh, met, met de regio, met de PIL. Maar we, we hebben het in, in het programma Vitaal Band hebben we dat nu gezien. Dat, dat is heel goed gelukt, denk ik, met veel voorbeeldprojecten. De Novi hebben we nu opgestart. Maar echte Rijksbetrokkenheid zien we nog niet echt. Ik denk dat dat ook echt nog moet komen in de vorm van. Uh, ja, toch, toch ook Rijksmensen die in de regio meewerken. Uh, ook, uh, misschien ook geld, meer geld om dat te gaan doen. Want uh, gemeenten, ook waterschappen, lokale partijen. Ja, die, die uh, merken gewoon dat het heel lastig is om alle trajecten die over de regio worden uitgezocht Om die allemaal te kunnen behappen. Dus dat is, meer, en dat is eigenlijk ook het derde punt. Uh, dat, het, dat het Rijk ook meer uh, samenhang uh, creëert in hoe ze de regio gaat benaderen. Het is prima dat er kaders worden gesteld, dat er giet plaatsvindt. Uh, maar zorg ook dat, dat dat in samenhang gebeurt dat er uh, een integrale aanpak vanuit het Rijk weer plaatsvindt. Nou, dat zijn uh, de dingen waarvan ik denk dat, dat naast mijn visie uh, nog meer zou moeten gebeuren. En ik denk dat Novi de pil daar uh, een instrument uh, voor kan zijn, uh, maar niet het enige instrument. Ja? Nou, dankjewel Carol. Ja, Oké, okay, duidelijk verhaal ook. Um, ja, dan komen we bij uh, de twee PBL'ers uit uh, die, uh, die ook betrokken uh, zijn bij onderzoek in beide, in beide programma's. Dus ik wou eerst Maarten uh, de gelegenheid geven om een korte reflectie uh, te geven. Um, dan zal ik dat ook zeker doen. En uh, uh, fijn ook, dank jullie wel voor iedereen die hier aanwezig is. Um, en uh, Hans Monmaas die begon eigenlijk al in het de plenaire deel over uh, dat een van de bevindingen van ons onderzoek, het eerste onderzoeksdeel, want we zijn nu bezig met het tweede deel, uh, was dat er dus uh, ook behoefte is aan een samenhangend verhaal, maar er zit natuurlijk wel gelijk een spanning in. Uh, want uh, dat, dat komt ook uit onze gesprekken met mensen die dan in die aardgafscheiwijken bezig zijn. Sorry het begint hier nu net te regenen, ik hoop dat jullie er niet zoveel last van hebben. Uh, en dat is dat er enerzijds uh, vanuit de mensen die in de uitvoering zitten en die, uh, bijvoorbeeld projectleiders van die aardgasvrije wijken, die spreken met inwoners, die hebben natuurlijk wel behoefte om uit te kunnen leggen waarom ze dit doen. Uh, want hoe duidelijker dat verhaal is, hoe makkelijker je mensen daarin meekrijgt. En daarvoor is zo'n gedeeld verhaal belangrijk. Um, um, tegelijkertijd zijn er ook mensen die aangeven, ja het verhaal dat er ligt, uh, want er is wel degelijk een verhaal wat in het klimaatakkoord is vastgesteld. Uh, is op sommige vlakken, wordt door sommige mensen als te, te nauw ervaren. Uh, en dan gaat het om specifiek de focus op aardgasvrij. Dus dan krijgen uh, mensen die betrokken zijn bij die aardgasvrije wijken terug, waarom moet het nou specifiek over aardgasvrij gaan? En waarom is CO2-reductie, waar het klimaatakkoord eigenlijk over gaat, niet voldoende? Uh, en, en daarmee zie je dus ook dat over zo'n richtinggevende visie wel daadwerkelijk discussie plaats moet vinden. En... Uh, die discussie die kan natuurlijk voor een deel plaatsvinden in die proeftuinen. Uh, maar die moet ook maatschappelijk zijn. Uh, en uh, ja, wat je nu denk ik toch ook deels ziet, uh, is... Um, kijk, ze kunnen bij het programma Aardgasvrije Wijken wel een, een, een visie uh, opstellen. Maar uiteindelijk gaat het er ook om wat de politiek vindt. En uh, de Tweede Kamer die heeft bijvoorbeeld kamervragen gesteld bij wat er in Utrecht is gebeurd, uh, waar... Het idee was dat er uh, voor in ieder geval koken op gas, geloof ik, uh, dat uh, er een meerderheid van de wijk die mee wilde gaan voldoende was. Nou ja, er zijn Kamervragen over gesteld en dat is heel sterk gepolitiseerd. Uh, en daardoor uh, is daar ook de rem op gekomen. En recent is de derde tranche van uh, aardgasvrije wijken, uh, de toekenning daarvan, is ook vertraagd. Omdat de Tweede Kamer zegt, laten we eerst uh, onderzoek uitvoeren of afronden... Uh, naar de bewonersbevredenheid. Dus uh, zo'n gedeeld verhaal is noodzakelijk, is belangrijk. Uh, maar je kunt tegelijkertijd ook niet helemaal opleggen. Daar moet ook een gesprek over plaatsvinden. Dus om er nog een, een metafoor in te gooien. Uh, ik moet denken aan, aan Icarus die, uh, die wilde vliegen. En misschien dat je hier met zo'n opschaling ook tot vliegen wilt komen. Uh, en als je te dicht bij de zon uh, komt, dan stort je neer. Uh, dan heb je het uh, zeg maar te hard van tevoren vastgelegd. En als je te dicht bij het oppervlak blijft en je formuleert niet genoeg, dan stort je in de zee. Uh, dus, dus dat is een, op, uh, een, een, een opgave op zichzelf misschien wel. Uh, Ten slotte, nou ja, we zien dus ook dat er verschillende perspectieven zijn op die warmtetransitie. Uh, en uh, we zijn nu ook bezig in een tweede onderzoeksfase om te kijken van, nou ja, kunnen we nou die verschillende perspectieven uh, uitlichten? Ik denk dat het daar nu eventjes bij laat, maar daar kan ik zeker nog meer over vertellen als we daar tijd en ruimte voor hebben. Ja, dankjewel Maarten. Ja. Hildo, uh, heb jij uh, uh, ook reflecties uh, die daarop aansluiten of, uh, of niet? Ja, maar... dankjewel Emiel en uh, bedankt voor de eerdere sprekers ook. Ja, Om daarop verder te gaan, dat samenhangende verhaal is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het geheel. Um, in het IBP Vitaal Platteland is heel erg gekeken vanuit bottom-up. Uh, vanuit de gebieden moest het komen. Maar tegelijkertijd je, zagen wij daar dat het dan wel... Uh, ...ontbrak aan een gedeelde richting... ...en aan, een, aan het optellen van de, de opgaven... ...die op, op het land als geheel uitkomen... ...en dat daar toch ook wat aan moest gebeuren. Dus je zult dat verhaal... Uh, ...gezamenlijk moeten ontwikkelen... ...in, in, in ja, wisselwerking tussen de... ...verschillende betrokken partijen. Dat zijn aan de ene kant de overheden... ...de verschillende departementen... ...en aan de andere kant natuurlijk ook de maatschappij. Dus het is een, aan de ene kant een, een verhaal... ...waar uh, overheden bij betrokken zijn... ...aan de andere kant ook een verhaal waar... ...de politiek een rol in heeft om toch ook echt die keuzes wat te articuleren. Um, maar wat je dan ook ziet is dat die verschillende partijen wel moeten proberen om wat nader tot elkaar te komen... ...en gezamenlijk ook die opgave aan te gaan pakken. Bij het IWP Vitaal Platteland zagen we ook heel erg dat die, uh, die 150 trajecten waar Karel het net ook over had in, in, uh, in Novi-gebied De Peel... Uh, die kwamen ook van een deel van verschillende departementen. En die allemaal, hadden allemaal hun eigen integrale programma's vanuit hun eigen sectorale insteek. BZK vanuit de ene hoek, LNV vanuit de volgende hoek, INW kwam weer vanuit een derde hoek. En die interdepartementale afstemming die, uh, ja, die bleek nog steeds minimaal. Dus daar is heel veel werk te verrichten. Dus dat is één ding, interdepartementale afstemming. En toch een wisselwerking tussen regio en rijk. En een wisselwerking tussen uh, overheid en maatschappij. Die uh, eerder ook al genoemd is. En ik denk dat we daaraan zouden moeten werken. Willen we daar hier stappen in maken? Ja. Ja, dankjewel. Hello. Ja, um, Dus ik, goed, wat ik... Wat ik proef in ieder geval. Maar uh, we maken zo nog eventjes een rondje. En dan mag je daar commentaar op leveren. Maar is dat een visie wel een noodzakelijke voorwaarde is um, en dat het gaat om een balans uh, tussen um, ja, stip aan de horizon, iets ergens in de, naartoe werken, maar, nog niet je, maar wel flexibiliteit behouden en nog niet teveel, um, uh, zeker nog niet te veel opleggen. Dat kan ook, in, kan ook een, de, deze fase zijn. Uh, ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Maar ik ben, het punt wat ik vooral uh, aan jullie wil vragen is: welke rol speelt die ge gebiedsgerichte aanpak, die wijkgerichte aanpak precies? Um, is dat nou meer een implementatievraagstuk? Zo zou je dat misschien kunnen zien. Um, hè, gaat het er nou om dat, dat er maatwerk nodig is in al die regio's en wijken? Of is het. Is het meer iets, um, uh, ja, leer je die opgave, dat vraagstuk, nou echt daadwerkelijk goed kennen wanneer je uh, die regio's en die wijken ingaat? En, en is het dus eigenlijk de basis van je beleid uh, en moet je daar eerst gaan kijken voordat je überhaupt beleid kan formuleren? Um, nou, uh, kijk. Uh, ja, ik, ik, heer, ik herken natuurlijk heel... Ja, ik herken natuurlijk heel veel vanuit ons programma Aardgasvrije wijken. Want er is over het algemeen niet zo eens meer de vraag over het wat, maar hoe ga je dingen realiseren? En dat zie je met name in, in gesprekken die je natuurlijk met uh, bewoners uh, gaat hebben. Uh, dat soort dingen zijn vaak heel lastig. Uh, wat je dus vraagt in zo'n proces is dat je je adaptief moet zijn en ook durft bij te stellen op het moment dat je uh, tegen dingen aanloopt die, die je misschien dus van tevoren niet had gezien. Of die gewoon om een, ja, een het zal niet een drastische koerswijziging zijn, maar bij ieder geval wel bijstellen bij wat je op dat moment voor ogen hebt. Want elke fase, en dat zien wij heel uh, duidelijk ook bij de proeftuinen, vraagt aan een andere manier van werken. Dat vraagt om... Uh, uh, andere manier van het proces organiseren. Uh, dus inderdaad wat je zegt, er is veel maatwerk nodig. En dat, daar ontkom je niet aan. Alleen is dan de vraag van ja, uh, hoe ga je dus die, die lessen die je ophaalt. Dus eigenlijk ook van, ga eens kijken naar, naar hoe die uh, lokale uh, partijen met elkaar bezig zijn. Hoe ze met elkaar in gesprek zijn. En wat kunnen we daaruit halen om dat weer op te gaan schalen uh, naar, ja, regionaal CQ, uh, landelijk niveau. Uh, wat wij ook wel merken is dat het uh, verbinden van uh, opgaven aan elkaar uh, een meerwaarde creëert. Uh, dus uh, ja, je kan het hebben over de term waardecreatie, wat je, waardoor je natuurlijk het fysiek, sociaal, economische domein ook koppelt aan het aardgasvrijmaken. Uh, ik denk dat dat uh, logisch is, uh, omdat je gaat kijken wat er in de wijk speelt en daarbij aansluit. Alleen het maakt je, complex, uh, je proces heel complex, want je hebt met veel qua inhoud, moet je afstemmen en je moet uh, qua processen veel meer met elkaar afstemmen. Je krijgt met ook veel meer partijen te maken. Uh, dus dat, dat vraagt flexibiliteit, adaptiviteit, uh, open voor uh, bijstelling. Dus uh, ik denk dat dat ook een, een belangrijk onderdeel van het hele verhaal is, uh, om die combinatie wel te doen. Maar dat vraagt nogal wel wat. Uh, dus ik, ik ben ook groot voorstander van, uh, om eens te kijken naar nou ja, uh, de verschillende transitie intermediairs die we in, uh, in de verschillende proeftuinen hebben... Uh, uh, de, de verschillende contacten die er zijn uh, vanuit die proeftuinen met de, hun omgeving, wat kunnen we daarvan leren? Ja, ja dankjewel Priska. Um, ja, dit, dit maatwerk uh, um, ja, is heel belangrijk bij het programma Aardgasvrije Wijken. Um, is dat ook zo bij IBP Vitaat van eh, Karel? Uh, uh, ja, ken je dat? Of... Uh, of, of... Ja ik, dat dat, dat, dat, ja, ik denk dat dat wel dat is herkenbaar is. Want um, ik sloot net af met um, uh, dat we uh, ook wel graag kaders willen vanuit het Rijk. Maar tegelijkertijd willen we ook uh, beleidsruimte om uh, ja, toch, no, toch nog te kunnen schuiven in de pil. Want er zijn natuurlijk uh, super grote opgaven in de pil met een, ja, die veedichtheid. Uh, ja, daar, uh, de, die levert grote problemen op. Tegelijkertijd heb je aan de randen van de pil een groot aantal natuurgebieden. Ja, moet je nou dat hele gebied op dezelfde manier behandelen? Volgens mij wordt dat wel, ook wel een van de vragen. Moet je, of moet je uh, misschien wel andere uh, normen en omgevingswaarden stellen voor dat uh, zeer intensieve gebied waar... Uh, uh, ja, wat, die ook, ook binnen de pil uh, aanwezig is? Ik, ik weet dat er internationale regels zijn waar je je aan moet houden. De kaderichting en Natura 2000. Um, maar ja, misschien is het toch wel goed om te zoeken naar van hoe kunnen we daar nou uh, toch, toch voldoende beleidsruimte houden. Zodat je uh, ook een toekomst kunt creëren voor uh, de boer in dat gebied. Uh, die kan er best anders uitzien dan nu. Maar je, ja, je hebt wel die, dat maatwerk en die flexibiliteit uh, heb je volgens mij heel hard nodig. Uh, en, uh, dat, gaat, dat gaat niet alleen... Vanuit de regio. Ik denk juist de samenwerking tussen Rijk en Regio, waar we inderdaad mee hebben geoefend met het programma Vitaal Platteland. En waar we nu nog meer mee oefenen met Novi, waardoor je ook ziet dat er een verbreding plaatsvindt richting ruimtelijke aspecten van, van de samenwerking. En ook richting andere thema's, wonen, recreatie, maar ook. Zie je dat, ja, dat je een aantal van die grote complexe opgaven. Als regio niet alleen kunt oplossen, dat je daar echt op dat echt ook samen met uh, het Rijk uh, moet doen. Dus, en dan is het ook niet uh, het Rijk versus de regio, maar Rijk als onderdeel van de regio. Dus Rijk, kom naar de regio en laten we samen die uh, complexe problemen oppakken om te zorgen dat we uh, ja, over uh, 10, 15 of 20 jaar een schonere, gezondere en uh, uh, leefbaarder pil hebben in uh, Limburg. Ja. Zal ik een korte reactie uit de chat geven? Ja, graag. Ja, dat lijkt sluit hier een, mooi bij aan. Uh, ja. Allereerst zal ik even een update geven over wat er uit de, uh, de stelling komt. 28, nee, 76% is het eens met de stelling dat uh, de Rijk als regio een richtinggevende visie moeten formuleren. En uh, 24% is het oneens. Uh, en verder is het gesprek in de chat loopt ook redelijk overeen met wat jullie zeggen. Het begon heel erg met van ja, maar wat moeten we nou eigenlijk delen? Is dat het doel of is dat de gedeelde visie? Of is het iets dat inspirerend moet zijn, een inspirerende visie? Nou, vanuit daar kwamen we al langzaam aan op um, hoe gaan we dan samenwerken en hoe ga je, en dat, dat sluit ook mooi aan bij het maatwerk dat geleverd moet worden, hoe kan je enerzijds um, die sturing geven, maar wel voldoende ruimte houden om vanuit de praktijk lessen mee te nemen in in dit sturingsvraagstuk. En toen werd de vraag ook opgeroepen, is sturing dan eigenlijk nog wel de juiste term? En als het niet sturing is, hoe gaan we dan samen iets creëren, samenwerken, zodat we samen sturen? En ik denk dat dat wel een mooie vraag is voor jullie om uh, antwoord op te geven hoe je dat dan doet, samen sturen. Ja, nou ja, mooie vraag om door te spelen aan Maarten en of Hiddo. Ik weet niet of een van jullie wil, wil reageren. Is, is sturing nog de juiste term? En heb, hebben we een betere term? Of is het, ja. Of ja is ik weet niet term... of, of Hiddo. Ga maar. Ga je gang Maarten. Oh ja, uh, het is natuurlijk een, een hete aardappel uh, om, om die vraag te stellen van hoe gaan we samen sturen. Uh, is ook uh, dus al twintig jaar uh, of langer uh, uitgebreide wetenschappelijke discussie over uh, die term governance en wat moet je daar nou mee als overheid. Uh, onder andere en, en, en hoe stuur je daar überhaupt? Want het punt is natuurlijk iedereen die heeft een puzzelstukje in handen en iedereen die heeft een rol. Dus het is een beetje een soort van schuifelwerk van jij doet een stapje en dan doe ik weer een stapje en dan doet de volgende weer een stapje. Een soort van hele complexe dans met soms wel... Uh, nou, laten we zeggen 20 tot 100 verschillende partijen, uh, waarin je samen probeert om, uh, om ondertussen niet, uh, uh, ik niet in, in zee te storten of te, te verdrinken, de boten doen omslaan. Um, maar dat is natuurlijk ook wel de kern van um, ja, hoe, hoe bijvoorbeeld met opgavengericht werken, uh, daar handen en voeten aan wordt geprobeerd te geven. En ik denk wel dat um, het probleem opknippen in we gaan dit niet nationaal doen. Maar in regio's maakt het ietsje behapbaarder, want dan zit je in ieder geval niet met alle partijen die landelijk iets zouden kunnen zeggen over een bepaalde opgave aan tafel, maar uh, op, op een kleinere schaal met minder mensen die elkaar het liefst zelfs ook al een beetje kennen. Al is dat ook niet altijd het geval, want er zijn ook gewoon aardgasvrije wijken waardoor dat er een, uh, een aardgasvrije wijk is, uh, partijen bij elkaar aan tafel zitten. Maar je, het is een soort van gezamenlijke dans waar je de hele tijd elkaar in de gaten houdt. Ja, een gezamenlijke dans of misschien zelfs wel een, een co-evolutie van de verandering die je wilt doormaken. Dus de, de, het sturen is denk ik inderdaad het verkeerde woord, zoals Friska ook terecht opmerkte. Maar je zou gezamenlijk richting moeten geven, richting moeten zoeken naar uh, welke kant moet het dan opgaan op die, met die verandering. En daarbij is uh, denk ik de praktijk essentieel, dus niet om om het maatwerk mogelijk te maken, maar om ook echt mogelijk te maken welke kant je op wil gaan. Want in de praktijk, in, uh, in de peel weten ze wat de problemen van de peel zijn. En daar is het wat anders dan een abstract verhaal van stikstof hier, uh, waterkwaliteit daar. En dan komt het allemaal samen. En wat ik ook denk is dat het daar juist wel weer uh, leidt tot, um, tot echte oplossingen. Omdat ze daar uh, niet politiek eroverheen kunnen praten, zoals... Uh, ...op andere niveaus wel kan, waar je een papieren oplossing kan bedenken... ...en dan zeggen van, nou ja, dat is het dan... ...en vervolgens dan komen ze niet verder. Tegelijkertijd is uh, alleen de regio is, is ook niet voldoende. Dus er, zult ook, er zal ook een, een opschaling mogelijk moeten zijn... ...richting uh, Den Haag en Brussel en, en heen en weer... ...en misschien ook wel tussen de regio's. Dus je, zou, uh, je moet een, ja, een soort verbinding creëren... ...om samen die, die co coevolutie van, van welke richting gaat het nou eigenlijk op... ...en, wel, en hoe gaan we dat dan doen... Want je zult er ook voor moeten veranderen. Want een transitie betekent per definitie ook veranderen van structuren en manieren van werken. En misschien ook wel je vraagstelling. Dus uh, ja, gezamenlijk en vanuit de regio, maar met Den Haag. Ja. Mag ik daar ook nog even op reageren, Emiel? Ja, ja, ja, ja. ja, graag. Ja, en Dit sluit eigenlijk wel een beetje aan bij wat ik net zei. Um, waar je natuurlijk... Op, tot opschaling wil komen, wil je dus eigenlijk leren hoe op regionaal niveau, en dat, dat kan je vanuit proeftuinen zoals wij het aanpakken zeker doen, hoe die netwerken functioneren, wie passen daarin en hoe wordt daar dus al gekeken naar uh, een eventuele stap en het organiseren van een proces om uh, die stap te maken, vormgegeven kan worden. Dus ik herken dit helemaal. En ik onderschrijf het ook helemaal, dat, dat dat nog een stap is die we echt wel goed verder kunnen, kunnen gaan uitdiepen. Ja. Ik zou zeggen, wie dansen er lekker met elkaar? Juist, yes, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik ben blij met de, met de beeldspraak. Ik bedoel, we hebben nu twee, in ieder geval twee beeldspraken voor, voorbij zien komen, denk ik. Eén met, ja, varen in de mist. Um, uh, uh, waarbij je toch enige richting wil houden, maar het is niet duidelijk. Ja, nou goed, je moet wel je, uh, ja, de signalen zeg maar oppikken en, en op basis daarvan je richting bepalen. En we hebben dus de metafoor van, uh, van de dans en de complexe schuifpuzzel. Uh, misschien nog twee metaforen zelfs. Um, ja, uh, ja, ik, ik wou... Ja, ik wou dat... Nou goed, de sturing geven verwerven we misschien uh, als, uh, als woord. Um, is ook te, te top-down, merk ik. Um, en het gaat dus om gezamenlijk richting bepalen. Ik ben toch be benieuwd of daar niet... Ja, of daar toch niet een bepaalde structuur aangegeven moet worden. Of.... of, of het. Uh, of dat niet toch een bepaalde gestructureerde aanpak nodig heeft, met bepaalde prioriteiten en een bepaalde fasering, of dat we dat idee helemaal uh, los moeten laten. Ik weet niet of. Uh, nou, Karel, heb jij daar nog een, uh, een reactie op? Ja, ik denk dat dat. Het moet geen vals uh, of tango worden, het moet een soort inline dance worden, denk ik. Uh, je netjes op een rijtje staat en waar de aanvoerder zegt hoe je moet bewegen. Nou, dat, dat niet helemaal, maar. Er zal zeker ook wel uh, richting moeten worden gegeven. Ik denk dat dat uh, toch wel heel belangrijk is om dat te doen. Uh, anders, ja, uh, dat doen we in de periode. We zijn allemaal bezig om, uh, uh, niet alle, en dat kan ook niet, niet alle uh, thema's aan te pakken, maar drie uit te kiezen die echt prioritair zijn. En daar vitale tafels voor te maken. We zijn ook bezig om uh, werksporen verder uit te werken. van Hoe ga je om met uh, financiering van uh, de, de opgave waar we voor staan? Hoe ga je om met omgevingswaarden, Hoe ga je om met uh, communicatie en betrokkenheid van partijen? Dus ja, dat geeft richting aan, aan de dans, denk ik, die we moeten, uh, moeten uh, uitvoeren met z'n allen. Dus ja, ja, dan moet je ook zeker proberen uh, kaders aan te geven, ook vanuit de regio zelf en ook uh, richting aan welke stap je neemt. Uh. Anders ga je ook ja, met de besprek... dingen bezig die misschien niet prioritair genoeg zijn. Ja. Heerl, ja, om heerl. daarop aan te heerl. vullen. Ja, ik denk dat dat gesprek in de regio ook gewoon uh, gevoerd moet worden op basis van, van, van richting die toch, gegeven, die toch ergens vandaan moet komen. Dus vanuit die, die nationale doelen, vanuit dat klimaat, uh, de stikstofuitdagingen. Omdat je anders over alles kan blijven praten. En uh, er, er wordt toch ook, uh, ja, op die manier wordt er wel richting aan gegeven. Maar tegelijkertijd voert het, wordt het gesprek daar wel echt gevoerd. Dus die dans. Die heeft een soort voor basisritme nodig. En dat moet misschien wel uit Den Haag komen. Maar het echte dansen dat gebeurt uh, uh, op, ja, op locatie. En ik denk dat, dat, uh, uh, dat die wisselwerking. Uh, want soms moet je het ritme ook veranderen. Omdat het, uh, het niet werkt. Of dat het uh, ja, niet lukt. Of dat er misschien een nieuw ritme bij. Omdat het complexificeren. Om, om meer oplossingsrichtingen te verzinnen. En op die manier kan je die, die, die dans blijven uitvoeren om die metafoor maar helemaal uit te melken. Ja, ik, ik zou daar nog één klein, klein ding aan toevoegen. En dat is, uh, kijk, je wilt op zich natuurlijk wel een bepaalde, uh, ik weet niet of afrekenbaarheid het juiste woord is, maar uh, je kunt zo'n zo lang en moeilijk traject ook opknippen in stukjes, dat je zegt van, nou ja, dit jaar gaan we dit doen. Of deze maand zelfs. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook in, in de commerciële wereld, dat je, uh, ...met agile werken, ook in kortere sprints, in kortere stapjes werken. Nou ja, dat kun je abstraheren naar uh, het beleidsvormingsproces... ...en zeggen van, nou ja, we gaan de komende twee maanden dit doen of dat. Dan behoud je wel iets met doelen en afrekenbaarheid. Dus dat zou ik er nog aan toe willen voegen. Ja. ja. Ik denk ja. ook dat we bijna moeten afsluiten. Dus dat er nog een laatste opmerking van uh, de sprekers kan komen... ...en dat we dan weer terug moeten gaan naar het plenaire... Ja, precies. We hebben nog drie minuten voordat we terug moeten naar de plenaire sessie. Um, ik heb in ieder geval heel, behoorlijk wat ge, genoteerd. Ik denk in ieder geval dat, uh, dat sturing um, niet, uh, nou ja, dat we dat misschien verworpen hebben als term uh, nu uh, en dat het een gezamenlijk richting bepalen is. De metafoor van de dans zal ik ongetwijfeld uh, terug rapporteren. Uh, mooi dat we dat zo uitgewerkt hebben, denk ik. <laughs> en ik, uh, de toevoeging van Hiddo is ook uh, mooi. De basisritme in Den Haag um, en de, de daadwerkelijke dans um, in de regio. En dat het dan een, uh, een, meer een inlijndans is dan een, uh, uh, nou ja, dan, uh, dan een dans met z tweeën, denk ik. Uh, um... Ja, dus ik, uh, dat zijn voor mij wel de belangrijkste inzichten die ik zo mee, uh, meeneem, denk ik. Uh, um, ik weet niet of jullie daar aanvulling aan hebben, dan kan dat in, uh, in één of twee minuten. Nou, misschien nog één aanvulling, uh, wat natuurlijk nu bij aardgas, aardgasvrije wijken gebeurt. En uh, in het vitale platteland. Volgens mij zitten daar ook wel veel parallelen in, dus het zou misschien ook goed zijn om daar nog eens... Uh, naar te kijken, wat kunnen we nou van elkaar leren om uh, dingen goed aan te pakken. En er zijn volgens mij nogal meer in de zorg, zijn ook vergelijkbare trajecten ja. bezig. Dat, dat is ook ja. leren over de, de thema's heen, denk ik. Ja, ja, leren tussen de transitie trajecten, over de tra transitie trajecten heen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dank jullie wel voor al jullie bijdrage, ook uh, de bijdrage uit de chat. Um, ik denk uh, dat... Uh, dat het goed zou zijn om het nu af te sluiten. Dan hebben we nog één minuut uh, voordat het uh, plenair weer verder gaat. Um, nou, dank jullie wel. Jij ja, ook bedankt. Allemaal bedankt. Graag gedaan.